Hallo, mijn naam is Audgen Commandeur van het Practoraat Mediawijsheid. In deze video ga ik wat meer vertellen over het onderdeel privacy van studenten en docenten. Um, ik ga jullie vier tips geven, dus uh, veel plezier met kijken! De eerste tip. Deel geen gegevens van studenten die 18 jaar of ouder zijn met ouders of verzorgers daarvan. Vooral op het MBO heb je veel te maken met studenten die net geen 18 zijn of nou, dus net 18 jaar geworden zijn. Het is goed om te onthouden dat je geen informatie mag delen met ouders tenzij deze student uh, expliciet toestemming heeft gegeven omdat het dus uh, wel mag. Je bent eigenlijk ook alleen beheerder van deze gegevens en uh, nou, de student is hier eigenaar van. Belangrijk om te onthouden is dat uh, de relatie tussen een student en ouders of verzorgers niet altijd heel gelukkig is. Uh, en dat het soms ook heel uh, vervelend kan uitpakken als je dus wel gegevens van deze student uh, deelt. Mijn tweede tip, uh, deel geen afbeeldingen van docenten of studenten op social media of welke manier dan ook. Een afbeelding van een docent of een student, uh, dat noem je uh, persoonsgegevens, dus mag je ook uh, niet delen. Um, je hebt eigenlijk, ik ga jullie drie voorbeelden laten zien van een situatie van een afbeelding die je mee zou kunnen maken. Het eerste voorbeeld gaat om een, uh, een foto van een docent. Nou, die mag je niet op deze manier uh, delen. Uh, de persoon is volledig in beeld. Nou, de tweede uh, foto dat gaat om een, uh, een excursie met een uh, groepje studenten. Um, mag je in principe niet op deze manier delen. Wat je wel eventueel kan doen is je kan het creatief oplossen door te zeggen uh, ik ga één foto maken met uh, die we gaan delen en eentje die we niet gaan delen. Of je kan ook de gezichten blurren van de studenten die er niet op willen staan. Um, derde situatie, nou, stel je voor uh, uh, een foto op de dam met uh, 2000 mensen dan moet de fotograaf of de persoon die gaat delen die moet onevenredig veel moeite doen om uh, zeg maar toestemming te vragen. Dus uh, in dit geval zou het dus wel gedeeld mogen worden. In de praktijk komt het wel eens voor dat een foto van een student of misschien een docent van jou bijvoorbeeld uh, gedeeld wordt op social media, uh, of een website. Uh, nou, wat kan je dan doen? Eén uh, is stap naar de leidinggevende of naar je functionaris gegevensbescherming en zij zullen daar uh, actie op ondernemen. Mijn derde tip aan jullie. Uh, bespreek informatie over een student, niet bij een koffiezetapparaat, maar op een geschikte plek. Uh, misschien ken je de situatie wel in een docentenkamer, dan uh, wordt er eventjes iets over een student gevraagd uh, en nou ja, dan gaat het vaak over best wel uh, gevoelige informatie. Zorg ervoor dat je dit niet doet. Wil je echt iets over een student bespreken met een collega, zoek gewoon een goede ruimte op en uh, zodat je de ...privacy van een student hierin en ook kan waarborgen. Tip 4. Deel alleen informatie met personen die dit ook echt moeten weten. Nou, kan je je bij voorstellen? Denk aan een mailtje een, uh, met een vraag over een student. Uh, stel dan uh, niet die vraag aan, de hele mail, aan een hele mailgroep, maar stel die vraag alleen specifiek aan de personen waarvan jij uh, een antwoord nodig hebt. Nou, het is niet alleen mailtjes, maar denk ook aan documenten moet iedereen toegang hebben tot elk document. Dus bepaal dat heel goed, dat noem je dataminimalisatie. Mocht je aan het eind van deze video nog vragen hebben over privacy, dan heb ik een aantal linkjes in de beschrijving hieronder neergezet. Daar kan je even naar kijken. En eventueel heb je, wil je voor mij een antwoord hebben, dan kan je ook een comment onder de video achterlaten. Doei doei!